Getallen delen, kan op verschillende manieren. Eén van die manieren noemen we de staartdeling. Als eerste voorbeeld nemen we de som 994 gedeeld door 7. Het getal wat we willen delen zetten we tussen schuine streepjes. Met het getal waardoor we willen delen ervoor. Erachter kunnen we dan het antwoord schrijven. We gaan eerst kijken hoe vaak 7 in het eerste cijfer past. Dus 9. 7 past 1 keer in 9. Ik schrijf een 7 onder de 9. En de 1 van het past 1 keer ernaast het schuine streepje. Ik haal 7 van 9 af en houd 2 over. Aangezien 7 niet meer in 2 past, haal ik de tweede 9 erbij. Er staat nu dus 29. Hoe vaak past 7 in 29? Dat is 4 keer. Ik schrijf de 4 bij de 1 bij het antwoord en de 28 van 4 keer 7 onder de 29. Die getallen haal ik weer van elkaar af en dat geeft me 1. Omdat 7 niet in 1 past, haal ik de 4 erbij, het laatste cijfer. Hoe vaak past 7 in 14? Dat is 2 keer, want 2 keer 7 is 14. Ik schrijf de 2 achter de 4 bij het antwoord en 14 min 14 is 0, dus ben ik klaar met de deling. 994 gedeeld door 7 is dus 142. Nog een voorbeeld, 663 gedeeld door 13. Ik schrijf 663 tussen de schuine streepjes en 13 ervoor. Hoe vaak past 13 in 6? Dat gaat niet, dus ik kijk gelijk naar de eerste twee cijfers. Hoe vaak past 13 in 66? Dat is 5 keer, want 5 keer 13 is 65. Ik schrijf de 5 achter het schuine streepje en doe de minsom 66 min 65. Dat is 1. Nu haal ik de 3 erbij en krijg ik 13. Hoe vaak pas 13 en 13? Dat is 1 keer. Dus 1 bij het antwoord schrijven en 13 min 13 is 0, dus ik ben klaar. 663 gedeeld door 13 is dus 51. Deze manier van delen is vaak de snelste manier om grote getallen te delen. Maar sommige mensen vinden deze manier niet altijd even makkelijk, want het moet namelijk in één keer goed gaan. Vind je dat ook vervelend, dan is de haakdeling misschien een goed alternatief voor je. Ik zeg bedankt voor het kijken, vergeet deze video niet te delen, te liken en je op ons te abonneren. Graag tot de volgende keer!